Ik ben uh, Amber Koppen, dierenarts, geopractor en veterinair acupuncturist. En uh, Tess heeft mij gevraagd om uh, mee te kijken dit uh, komende jaar met uh, Blondie. Um, en daar gaan we vandaag een begin mee maken. En ik ja. kijk altijd eerst in beweging. Dus Tess en Blondie mogen voor mij zo meteen een keertje op het harde heen en weer stappen en heen en weer draven. En dan gaan we eens even kijken wat we voor Blondie uh, kunnen betekenen. Uh, waar we naar gaan kijken of we in de bovenlijn een aanwijzing hebben waarom dit gebeurt. Wat ik wel zie is dat de bekken dus wat minder wil bewegen. En ik heb een bekken nodig wat heel goed beweegt om samen te kunnen rijden. Dus we gaan ja. eens even binnen verder kijken aan het park. Kom hier! Yes. Eerst krijgt Blondie een paar naaltjes van mij. Ik ben ook acupuncturist en ook dry Dat is om de... Ja, de weken delen, de spieren, de fascie, dat zijn bindweefselplaten die door het hele lijf alles met elkaar verbinden, wat te ontspannen. Voordat ik ga mobiliseren en eventueel wat ga manipuleren. En in die naaltjes, daar mag ze meestal zo'n minuutje of tien even staan. Vaak worden ze er wat moeier van, wat ontspannender. En voordat ik met mijn grote kussen straks rustig alle gewrichtjes ga afvoelen. Ja. Het kan zijn dat ze daar wat op reageert. Dus je mag er gewoon eventjes van je schouder afhalen en naast je. Uh, want het kan zijn als ik op een pijnlijk punt prik dat ze even zegt van nou ik vind het niet zo lekker. Dat mag. En nu kijk, dat bedoelde ik. Dat is een, als je dus echt in een wat pijnlijker punt prikt, dan zullen ze zo reageren. Als ik hem gewoon ergens anders neerzet zal ze het niet eens voelen. Want het zijn hele kleine in naaltjes. Ook hier onderin in die hals. Zoals in een... Ja, iets minder fijn ja, Goed zo. Kijk, ik ga ze ook meteen wat afkouwen. Goed zo. Dat ze praten, hè. Oeh. Het is ook logisch, hè, dat ze op deze manier communiceert... dat ze sommige plekjes iets minder fijn vindt. Goed zo. En dan die naaltjes zorgen ervoor dat ze wat rustiger is? Zal meteen als alle naaltjes erin zitten, zal dat verzorgen. Maar deze naaltjes zorgen ook op de plekken zelf... dat daar meer ontspanning komt. Ja. Ja, want het zijn met name ook deels spierknoopjes. Die ook te maken hebben met die uh, blokkades in die wervelkolom, die ik net al een beetje benoemde. Bravo. Het vind ik leuk, hè? Oh. Goed zo. Daarom is het altijd heel belangrijk om gewoon even rustig je tijd ervoor te nemen. En dit gedrag ook niet af te straffen, want zij zegt van ah, ik vind het niet zo lekker. En het ene paard is het andere niet en zij zegt gewoon heel duidelijk, ik vind het niet lekker. Blijf ja. van mijn lijf. Nou, ja. dat blijven we niet helemaal, want ik wil oh. dat graag, graag helpen. Als de naaldjes klaar zijn, dan kan ze ze eruit schudden, tot die tijd niet. Kijk maar, want die blijft ook stug zitten, ja. ondanks schudden. Maar uh, dat laal Ik ga van de grond afhalen en daarom doen we dit ook nooit op stal. Ja, omdat, omdat er alles allemaal nauwtjes... Oh, uh. hier op de grond kunnen we ze zo voor. gewoon vinden. Dan even naar de andere kant mag jij met, met mij meelopen. Ja. Dat als zij wel het echt niet leuk vindt, dat jij niet in de knoop komt, of ik. Meestal ben ik het Rechts is ietsje meer dan links. Ja. En dat hebben we eigenlijk net op het harde al gezien. Uh, dat hij naar rechts iets meer moeite heeft, ook hier. weer voor. Nee, dat is niet leuk, hè? Het geldt eigenlijk over de hele rechterkant zit er een stuk meer spanning dan aan de linkerkant. Goed zo, mevrouw. Goed zo. Goed zo, meisje. Maar ik denk, Blom, die, ik vind jou niet meer zo'n aardige mevrouw met je nauwtjes. Blondie, Mooi. Nee, wel. Die was wel uh, wat beter, ja, uh... ja. Braaf voor. Goed, Goed zo. zo. Braaf. Nou, mag ze heel even staan. Uh, ik zeg altijd, dan moet jij een beetje voor paal staan, want ja, je moet er gewoon vast staan. <laughs> en we wachten even tot die naaldjes een beetje een ding. Hier gaan ze heel snel in die hals eruit, die rug zal ietsje langer duren. Ja. Maar dat geeft niet. Laten maar lekker even uh... hey, Iedereen denkt dat daar komt iets uit, maar dat is gewoon een kussen. Waarvan... Ze heeft hier wel bloed. Ze heeft bloed. Ze bloed. Nu moet er een pleister op ja, plakken. Exe. Ah, oh, blondie, ah, oh, oh, heb je een bloedje. Ah, ik, ah, ze kan het laaien. Oké. Okay. Ja? We laten het ook even richten, ik ga daar zo uh, verder naar kijken. Ik begin altijd achteraan. En wij hadden net al uh, met uh, lopen gezien uh, dat in dat bekken echt wel minder beweeglijkheid zijn. We noemen dat met een duur woord mobiliteit. En die wil ik graag voor jou verbeteren, of voor jullie eigenlijk samen. En met name ook omdat ze dan niet hoeft te gaan compenseren. Lekker, nog niet? Wat ik... ik dus doe tijdens uh, zo'n behandeling... is proberen om die wervelkolom over... te Ja, ze vinden het wel lekker. Ja. Wat ik nu doe, is heel voorzichtig een beetje beweeglijkheid creëren op het heiligbeen. Dat zit in het bekken. En daar zitten uh, ja, de SI-gevlichten, dus daarmee de connectie met de wervelkolom. Dat is lekker, hè? En daar mag bij haar wel wat meer bewegingen. Ik wil dus wel bewegelijkheid, maar ik wil niet uh, dat mijn behandeling te grof is. Dus ik ja. doe dat met kleine stapjes. En je zult ook zien dat ik steeds ergens iets beweging haal. Want dit is eigenlijk, ik vraag nu wat bekkenbewegelijkheid. Nou, dit vind ik nog veel te weinig. Daar ja. wil ik meer. En waar ik zo meteen uit ga komen, dat gaan we zien. Het zit wel heel lekker wat je hand doet. Oh, ze is er nu al blij mee. <laughs> Oeh, is lekker hè. is links. Oh, dat is minder. Ja, dus nu wil ik eigenlijk iets uh, meer bouwen in de onderrug. Want die houdt echt heel vast. En dan zegt ze eigenlijk van, nou, ah, dat, uh, dat vind ik niet dat, leuk. Dat vind ik iets minder. Nou, dan gaan we weer rustig terug. Niet kietelen. En ze daar zeggen, nou, die rechterkant blijft daar nog maar even af. Dus misschien moet ik eerst naar de linkerkant zo. Dus dat gaan we rustig doen. Wat heel belangrijk ook is, Tess, dus voor mij, is dat ik blijf luisteren naar wat zij eigenlijk zegt. Ja. Zij vertelt mij van, oké, okay, dat vind ik wel fijn, dat niet. maar nou, soms zeg ik, nou, dan gaan toch ietsje meer. Of we moeten het wel oplossen. Ja. Nou, we blijven binnen de grenzen van haar lichamen. En misschien moeten we er gewoon een paar keer over doen, dat kan ook. Goed zo. Ja, dat is beter hè. Nou, dan ga ik even naar de linkerkant. Dit is alleen maar rechts. Ik ga eens even kijken als ik links erbij neem, of we dan wat meer winst kunnen boeken. Goed zo. Het is al lekker aan je zit.